De komst van een asielzoekerscentrum zorgt regelmatig voor onrust. Buurtbewoners vrezen dat een AZC leidt tot meer criminaliteit in hun buurt. Het WODC onderzocht of de komst van een AZC inderdaad zorgt voor meer buurtcriminaliteit. Tussen 2005 en 2015 wonen jaarlijks iets meer dan een half procent van alle criminaliteitsverdachten in Nederland in een AZC. Van alle asielzoekers in Nederland is 2 tot 4 procent criminaliteitsverdachte. Van de gehele reguliere Nederlandse bevolking is dat 1 procent. Dit beeld verandert wanneer we kijken naar de sociaal-demografische achtergrond van asielzoekers. Veel asielzoekers zijn jonge mannen, zonder werk, met weinig financiële middelen. De kans om als criminaliteitsverdachte geregistreerd te worden was voor zo'n jongvolwassen asielzoeker in 2015 8 procent. Voor een vergelijkbare Nederlander zonder migratieachtergrond was deze kans 12%. Wanneer we kijken naar het aantal asielzoekerscentra in Nederland, zien we dat er in 2015 119 AZC's waren. In januari 2018 was dat aantal met 42% gedaald, omdat er inmiddels minder asielaanvragen worden ingediend in Nederland. Terug naar de vraag uit het begin van deze animatie. ...leidt de komst van een AZC tot meer criminaliteit in de buurt. De kans om als gemiddelde Nederlander slachtoffer te worden van criminaliteit... ...is in een buurt met AZC 1,4 procent. Die kans is in een vergelijkbare buurt zonder AZC 1,37 procent. Deze verschillen zijn echter niet statistisch significant. De conclusie van het WODC-onderzoek is dan ook dat de aanwezigheid van een AZC niet aantoonbaar gepaard gaat met een verhoogd risico om in de betreffende buurt slachtoffer te worden van criminaliteit.